Hallo, ik ben Maxim, ik ben hoofdverpleegkundige op een corona-unit in het AZM te Stevielvoorde. Graag zou ik vanuit mezelf en alle zorgverleners een warme oproep willen doen naar jullie toe om ons maximaal te willen ondersteunen. Zodoende dat wij voldoende mondmaskers en schorten kunnen aankopen om ons verdere strijd tegen het coronavirus te kunnen verderzetten. Alvast een dikke merci.